Hey, we zijn in het altijd mooie, pittoreske Kijkduin van Den Haag. Ja, wat zeg je dan? Goedemorgen, goedemiddag, wat zeg je dan? Hallo, goeiedag. Mijn naam is Jasmine Abdella. En mijn vraag is: wat is het spannendste wat je is bijgebleven? Wat heel erg spannend was, uh, was de evacuatie uit Kabul. Uh, Ongelooflijk moeilijk. Het hele land stond in de brand. De Taliban hadden het land overgenomen. Op het aller allerlaatste moment. Uh, is het nog gelukt om uh, een laatste tolkenfamilie bijvoorbeeld weg te halen. Maar letterlijk, uh, geen, uh, geen anderhalf uur later uh, ging daar een bom af waar 170 doden bij vielen. Precies op die plek waar wij stonden te werken. En dat uh, is iets wat je niet uh, snel vergeet. Ja, daar kan je alleen maar stil bij zijn. Uh, eerlijk gezegd. Het spannendste wat ik uh, ooit heb meegemaakt, vond ik persoonlijk heel spannend. Uh, was uh, dat ik bij de identificatie van iemand die uit een... Uh, uit een massagraf kwam in, uh, in Bosnië was. En uh, iemand die uiteindelijk succesvol is, uh, is geïdentificeerd, waardoor uh, uh, de stoffelijke resten teruggegeven konden worden aan de familie. Dat proces van die identificatie heb ik, uh, heb ik gezien en dat, uh, ja, dat vond ik heel uh, vond ik ontzettend heftig, ook om zelf mee te maken. Hallo, mijn naam is Kelly en ik heb een vraagje. En ik zou graag willen weten wat heb jij bereikt als ambassadeur? Ja, het is een, het is een hele, Kelly, dat is een ontzettend uh, moeilijke vraag, oh, ja. een waanzinnig goede vraag, maar ook wel een, een moeilijke vraag. Uh, in El Salvador uh, krijgen vrouwen die uh, abortus plegen of uh, beschuldigd worden van, van abortus, en het kan ook gewoon een miskraam zijn, die krijgen waanzinnige gevangenisstraffen, 30, 40 jaar. Wat wij toen gedaan hebben, is dat wij een lokale organisatie hebben gesteund in El Salvador, die dus al die zaken weer voor de rechter bracht met deze vrouwen die al jarenlang vast zaten, uh, nu een echte advocaat kregen en hun zaak konden bepleiten. En diverse vrouwen zijn ook vrijgelaten. Hoe vind je het om steeds te verhuizen naar een ander land? Ik vind het heel erg leuk, omdat het elke keer toch weer heel spannend is. Uh, waar ga ik naartoe? Waar ga ik wonen? Maar uh, inpakken en uitpakken is eigenlijk best wel, dat is eigenlijk van het verhuis het minst leuke. Het spannendste is naar een nieuw land gaan, nieuwe mensen leren kennen, uh, taal soms leren. Een strikje omheen doen. Perfect antwoord. Niks aan <laughs> dit te doen. Nee, nee, nee, die wil niet meer.